Niks doe je, maar welkom bij Hart voor Paarden, Rewind 2017. Ik doe wel gewoon coole dingen, zeg jij maar gewoon. Welkom bij Rewind Hart voor Paarden 2018. Uh, Super leuk dat jullie kijken naar deze video. We gaan jullie meenemen eventjes in het snel naar. Oh, je gaat het zo echt rewind niet doen hoor. Je moet het gewoon gelijk beginnen. We moeten gelijk beginnen. Ja, je moet je niet gaan vertellen okay. wat je gaat doen. We beginnen gelijk. Ja. Gaan we jullie meenemen in wat er allemaal gebeurd is het afgelopen jaar in 2018 en wat we dus mee gaan nemen naar 2019, maar wat we vooral ook achterlaten in 2018. Dus dat schuiven we gewoon weg. Ik weet niet wat Rick aan het doen is, maar goed, hij doet mee vandaag. <lacht> Ik hoor dat jij heel erg bent afgevallen. Hoorde je dat of heb je dat gezien? Ja, ik zie dat sowieso ook. Ik wou het zeggen. we we even twee beelden naast elkaar zetten? Hoe heb je nou uh, al die vetjes Ja, nou, Mijn broodtrommeltjes zijn nog niet helemaal weg, maar het gaat al wel de goede kant op. En het enige wat ik gedaan heb, is koolhydraten en suiker laten staan. Geen bammetjes meer voor jou? Geen bammetjes meer voor mij. Die laten we in 2018. Dat is wel nou een hele coole gekke trend in 2018. Ja, daar hebben wij, uh, <laughs> daar hebben wij rijders het wel moeilijk mee gehad. Nou ja, moeilijk is het verkeerde woord, dat is niet waar. Het is een beetje gek, want uh, in de Ruitersport <laughs> Oh ja, dat is ding. Uh, is stokpaardjes sport ontstaan? Een uh, vorm van turnen, maar dan met een stokpaardje? Uh, heel knap wat die meisjes en jongens allemaal doen. Het is vooral, vooral in het Scandinavisch land heel erg populair, dus uh, superknap. Alleen als ruiter zijn uh, is het niet gek, denk je? Ja, ja wel een heel knap. Heel, beetje. heel knap dat ze kunnen, maar ik geloof dat we ruitertjes er niet zo heel veel. Of ik als ruiter in ieder geval niet zo heel veel ermee kan. Wat mij betreft, laten we de stokstaart, de nee, de stokpaartjes, laten we gewoon in 2018. Voorzichtig met het decor. Dat doe ik. ik heb het uitgetest, ja. Dus moms, ik hoor hm. uh, allemaal geruchten. Hm? Ik hoor dat jij niet helemaal sport. <tie> Hey, dat ben ik wel met je eens. In de comments jongens, de meest gehoorde vraag, waarom rijdt Tessa met sporen, waarom rij jij met sporen? Doet dat hem niet pijn? Pam, pam doet het pijn Rick? Auw. Ja precies. Uh, daar gaan we een aparte video een keertje over maken, waarschijnlijk in 2019, maar ik neem ze mee naar 2019. Tessa wordt groter. Ja, dat is altijd wel heel vervelend. Uh, ja, als je kind bent, dan word je nou eenmaal groter. In je pony groeit niet zo hard. Bella is natuurlijk wel jong, maar dat neemt niet weg dat ze toch gewoon uh, niet groter wordt dan dit. Ze is nu 1,34, ze zal misschien 1,35 worden. En onze Tessa is nu volgens mij 1,50 of 1,52. Dus helaas wordt Belletje te klein. Dus gaan wij op zoek naar het allerliefste aller, aller, aller ruitertje van de hele wereld. En waar Bel mag gaan wonen. En gaan wij op zoek naar een grotere bondenvertesting. Misschien ben jij dat wel. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken naar onze samenvatting van 2018. Van wat we achterlaten en wat we meenemen naar 2019. Zijn er nog dingen die jij achterlaat dit jaar in 2018 en meenemen naar 2019? Laat het onder achterin in de comments. Nou goed Rick, je snapt YouTube. Tot op, ja. Graag willen wij nog even een aantal mensen bedanken, want zonder jullie was het zeker niet gelukt. Als eerste natuurlijk jullie allemaal. Alle kijkers, alle mensen die naar alle evenementen gekomen zijn. Alle fans, alle moeders en papa's die allemaal meegegaan zijn om de kindertjes naar onze evenementen te laten komen. Zonder jullie was het niet gelukt. Bedankt voor het kijken naar deze video en we zien je heel graag weer terug in 2019. Doeg. Doei. Oké, okay. Ja. En als je hem geeft zo. Want zo blokkeer je, je zie je niet wanneer het Ja, nu zet je jezelf. Ja. zelf even ja. aan. En kut. Ik... Oké, okay, kut om weg te smeten. We beginnen op kind. klein klein okay. kleutertje. En, ik... en klap: Oké, okay, nu kunnen jullie beginnen. 3, 2, 1 en dan welkom bij Rio 4, 3. Welkom, welkom bij, bij Rewind HVP. Welkom hey. <laughs> oh bij Hart voor Paarden Rewind 2017. Dat wordt niks, doe jij, maar welkom bij Hart voor Paarden doe ik Rewind 2017. Ik doe wel gewoon coole dingen, zeg jij maar gewoon. Nee, joh, dat kan Ja, zeg maar gewoon. Ik... Welkom bij Rewind <laughs> Hart voor Paarden 2018. Dat was dat helemaal niet net. Dat was toch heel beter? En ja, dat deed ik veel beter. Doe maar. Welkom bij Hart voor Paarden Rewind 2018. Waarbij wij alle dingen van vorig jaar en dit jaar, dus 2019, bij elkaar gaan gooien en kijken wat we achterlaten en wat we meenemen. Dat kan helemaal niet. Je kan 2019 niet al meenemen, dat gaat helemaal niet. We moeten nog naar 2019 toe. Dat bedoelde ik. Ja, maar zo komt het er dus niet uit. Jongens, Rick is er weer bij Hart voor Paarden.